Have you seen Saikla? Have you been here? I you. you <laughs> de volgende dienst zich klaarmaken van Katri, 10.12 3 keer dat tegen de vb-srijders, dat hij hakt. 3 keer tegen de vb op veld 1 en op veld 2 Katri, 13.15